Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In de vorige missie heb je ontdekt hoe machine learning werkt. Daarnaast heb je je eigen machine learning model getraind met een hele berg voorbeelden. In deze missie ga je je model testen en verbeteren. Maar ook ontdekken wat er gebeurt wanneer je je model verkeerde voorbeelden voert. In een eerdere missie zag je al een paar voorbeelden van waar kunstmatige intelligentie en in machine learning wordt gebruikt. Maar naast deze voorbeelden zijn er nog veel meer toepassingen. Social media en online videoplatforms gebruiken machine learning om jouw feed te personaliseren en je reclames te laten zien waarvan het model voorspelt dat jij ze leuk zal vinden. Slimme spraakassistenten zoals Siri en Google. Machine learning is een belangrijk onderdeel van deze assistenten, omdat ze data dus eigenlijk voorbeelden verzamelen. En hierdoor kunnen ze steeds beter voorspellen wat jij van ze vraagt. En e-mail apps gebruiken machine learning om phishing e-mails, nep e-mails van criminelen die bijvoorbeeld proberen jouw wachtwoord te stelen, uit je mail te verwijderen. Maar, wat gebeurt er wanneer de programmeur verkeerde voorbeelden aan het model voert? Stel je voor, ik hou als programmeur helemaal niet van ook maar een beetje rijpe bananen. Dus ik klassificeer elke banaan die ook maar één bruin plekje heeft als overrijp. Nu gaat een bananenverbouwer mijn model gebruiken om zijn bananen te sorteren. Onrijpe bananen gaan nog een paar dagen naar de opslag. Rijpe bananen gaan naar de winkel. En overrijpe bananen gaan naar de recycling. Wat is het gevolg? Precies, een heleboel goede bananen worden weggegooid, terwijl ze nog prima zijn om te verkopen. En dat alleen omdat ik als programmeur niet van rijpe bananen hou. Zonde! Onjuiste data geven dus onbetrouwbare resultaten. Je machine learning model is dan bevooroordeeld. En dat kan vervelende gevolgen hebben, die arme bananen. Terug naar jouw model. Pak het testformulier er maar bij. Je gaat zo jouw model testen met een reeks nieuwe voorbeelden. Voor elk voorbeeld noteer je of je model de juiste voorspelling gaf. En met ongeveer welke zekerheid. Hoe verder de balk is gevuld, hoe zekerder jouw model is van zijn voorspelling. Daarna kun je bepalen of jouw model verbeterd moet worden. Zoek nu als eerste een serie voorbeelden. Als je voorwerpen gebruikt, zoek je die. Werkt jouw model met geluid, dan moet je misschien een aantal proefpersonen zoeken voor je test. En is jouw model geslaagd? Wist je model bij alle voorbeelden met grote zekerheid te voorspellen wat de uitkomst was? Zo ja? Mooi! Dan heb je een model zonder vooroordelen getraind. Zat je model er vaak naast? Of was hij niet zo zeker van de uitkomst? Ga dan terug naar de klasses en probeer je voorbeelden te verbeteren. Voeg extra voorbeelden toe of verwijder slechte voorbeelden. Test daarna je model met de nieuwe voorbeelden. Nu jij. Verbeter en test je model. Je model is klaar. Upload hem, kopieer de link en bewaar deze zodat je hem later nog in projecten kunt gebruiken. In deze missie heb je ontdekt dat AI en machine learning modellen bevooroordeeld kunnen zijn. Je hebt ontdekt dat de voorbeelden en klassen die je gebruikt bepalend zijn of jouw model bevooroordeeld is of niet. In de volgende missies ga je twee apps programmeren die gebruik maken van getrainde machine learning modellen.